Hartelijk welkom allemaal bij het webinar uh, Gala Thank Spuk you. en Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen. Nog meteen weer een, even een herhaling van de praktische op de huishoudelijke mededelingen, dat iedereen zoveel mogelijk zijn geluid uitzet. Bij dank. Um, ikzelf ben Anneke Hiemstra, ik ben strategisch adviseur uh, binnen het programma Gezond in van VAROS. <coughs> en de meeste mensen aanwezigen kennen denk ik VAROS wel, maar ik zal nog even kort toelichten uh, waar wij als organisatie voor staan, wat we doen. VAROS is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En wij, ja, wij, wij proberen zoveel mogelijk die opgaven samen met professionals en gemeenten voor elkaar te krijgen. Wij doen dat onder andere door toegankelijk maken, toegankelijke maken en houden van de gezondheidszorg en kwaliteit ook. Maar wij doen het ook door veel professionals te trainen op laaggeletterdheid, laaggezondheidsvaardigheden. We hebben programma's vanuit jeugd, vanuit de ouderen. En ook een programma die zich meer richt op de ondersteuning van gemeenten. En dat is het programma Gezond In. En ook het programma Kansrijke Start. Um, nou, in dit webinar, uh, dit doe ik samen met mijn team vanuit het programma Gezond In. En uh, ik heb ook heel veel dank aan twee gemeenten die hier ook aanwezig zijn. Die vandaag ook hun ervaringen gaan delen hoe zij sociaal-economische gezondheidsverschillen verwerken in hun gala-spukplannen. Dus welkom ook aan de gemeente Amersfoort en Almelo. En fijn dat er ook uh, organisaties aanwezig zijn zoals de VNG, het RVM, JOC en Trimbos, uh, collega's van Kansrijke Start, want dat zijn natuurlijk allemaal thema's die ook onderdeel van de spuk zijn. En allemaal organisaties die daar ook uh, druk met de spuk en gala bezig zijn. Nou, wij zijn vandaag heel tevreden. Als uh, we jullie vandaag mee kunnen geven hoe je dat uh, kan doen, een aantal handvatten mee kan geven, hoe je sociaal economische gezondheidsverschillen kunt verwerken in je gala en spukplannen. Als ge programma Gezond In hebben wij al negen jaar ervaring om gemeenten te ondersteunen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Wij hebben dat uh, mogen doen voor 155 gemeenten die daarvoor middelen voor het rijk ontvingen, gidsmiddelen heten die. Uh, maar sinds de kom van gala Spuk uh, is dit een opgave natuurlijk voor alle gemeenten en krijgen alle gemeenten hier middelen voor. En uh, ja, we, ik hoop dat we dus handvatten mee kunnen geven hierop. En ik wilde eigenlijk ook als eerste starten met uh, een aantal vragen, of een, een vraag voor jullie in de chat. En de belangrijkste vraag, welke vragen of verwachtingen hebben jullie vandaag? Dus ik zou jullie kort willen vragen om daarvoor... Antwoord of uh, in de chat te formuleren. Welke vragen heb je, welke verwachtingen heb je van vandaag, waar hoop je op? Om dat kort uh, onderling te delen in de chat. Ik uh, hoop dat het mogelijk is voor jullie om uh, antwoorden op, de, op deze vragen. Wat hoop je vandaag en welke vragen heb je vandaag? Om een aantal uh, dingen te delen in de chat. Uh, ik hoop dat jullie mij horen, want iemand zegt ik hoor de spreker niet meer. Kan dat kloppen? Volgens mij horen de meeste mensen mij nog wel, want ik zie uh, al wat informatie komen. Goede tips over de aanpak van gezondheidsverschillen, oh, ja, maar... algemene kennisinformatie. Goede voorbeelden. Gaat heel snel. Duidelijkheid, beter beeld. En inspiratie op de inhoud en proces. En tips om het zo effectief mogelijk mee te nemen opgaven van gezondheidsverschillen. Hoe dingen samenhangen met elkaar. Ja. Nou, supermooie verwachtingen, of super uh, relevante verwachtingen in ieder geval. En ik hoop dat we jullie ook vandaag uh, door middel van een presentatie en door middel van het vraaggesprek daarmee uh, verder op weg kunnen helpen. En ik wil nog wel uh, duidelijk aangeven, van, we zitten allemaal in een proces. Uh, we zijn samen met gemeenten, met de regio's, met GGD en andere organisaties aan het zoeken... Ja, hoe dit het beste tot z'n recht kan komen. En iedere gemeente is weer anders, iedere regio is weer anders. Dus het zal bij iedere gemeente en regio ook weer een net een ander accent krijgen, een andere plek. Dus we hopen samen met jullie verderop in het proces ook nog te leren. Nou, ik, voordat ik het programma met jullie doorneem, wil ik ook een aantal um, nog verdere huishoudelijke mededeling doen. We maken opnames van uh, deze webinar omdat er heel veel mensen wel heel geïnteresseerd waren, maar helaas niet konden komen. Dus die delen we naar de hand. Uh, jullie zijn al jullie vragen en jullie opmerkingen in de chat aan het delen. Dus uh, dat mag ook zoveel mogelijk tijdens de presentatie als je vragen vraag op idee hebt. Of tijdens het vraaggesprek, dan mag je die in de chat delen. Wij zullen dat dan uh, uh, zorgen dat dat aan de orde komt als het, uh, uh, indien het relevant is. En mocht je tijdens na afloop, tijdens het vragenronde het woord willen nemen... dan willen we je vragen om zelf even je geluid aan te zetten en het woord te nemen. En je kunt daarvoor je hand op steken en dan kun je zelf even het woord nemen. Of we geven iemand het woord. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan wil ik nu graag even heel kort stil zijn bij het programma. Uh, allereerst gaat mijn collega Irene Lotman een presentatie geven over... Wat onze kijk is hoe gezondheidsverschillen in de Gale Spukplannen te verwerken. En zij gaat ook nog even kort in op uh, wat de oorzaken zijn van het ontstaan van gezondheidsverschillen. Daarna is er ruimte voor vragen vanuit jullie. Uh, het volgende onderdeel is een vraaggesprek met de gemeente Amersfoort en Almelo. En ja, het zou mooi zijn als we ook vanuit jullie aanvullingen kunnen krijgen en vragen uit het publiek. En dan... Uh, ja, dan sluiten we deze webinar over anderhalf uur ongeveer af. Dus dan um, wil, ik jullie, uh, wil ik Irene Lotman nu het woord geven. Dankjewel, uh, Anneke. We gaan over naar uh, mijn presentatie. Mijn collega zal die nu gaan uh, delen. Dankje. Uh, uh, volgende dia. Dit heeft Anneke. Ja, dankjewel. Uh, nou, het grote doel van het Gezond- en Actief Levenakkoord is het verbeteren van de gezondheid en het uh, vergroten van de slagkracht van gemeenten om tot een effectieve preventieaanpak te komen. En Met het Gala willen gemeenten, GGD, zorgverzekeraars en VWS een aantal doelen bereiken. De meeste doelen uh, zijn denk ik voor jullie bekend. Die komen ook uit de landelijke nota gezondheidsbeleid. En wat is toegevoegd is het versterken van de sociale basis. En aan dat gala hangt een specifieke uitkering. De spuk waarvoor iedereen dus een aanvraag uh, kan doen. Volgende dia. Nee, heeft gedaan. Um, en heeft, heeft gedaan. En voor de komende tijd, een, uh, uh, voor 30 september... Een, Integraal plan van aanpakken dient aan te leveren. Over wie en wat hebben we het nu als we het uh, hebben over het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen? We laten een heel kort fragment zien. Was eens een prachtig land. Een land waar mensen als Ron en Hamo, Angela en Janet en ook Grada en Annelies lang en gelukkig leven. Gemiddeld dan. Want dit land is niet voor iedereen een sprookje. Nederland kent grote gezondheidsverschillen. Daarom krijgt Hamo mogelijk al 15 jaar eerder last van gezondheidsproblemen dan Ron. En heeft Angela niet dezelfde kans als Jeanette op een lang en gelukkig leven. Want leef je in armoede en heb je een lage opleiding, dan ga je gemiddeld zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen. Je bepaalt zelf niet waar en in welke omstandigheden je geboren wordt. Maar de start van je leven en waar en hoe je opgroeit, bepalen wel je kansen op een goede gezondheid. Gezondheidsverschillen... ...zijn niet logisch. Want Hamo en Ron zijn even ambitieus. Grada en Annelies, evenveel BFF. En Angela en Jeannette zijn even betrokken. Maar zijn ze dat ook even lang? In een land als Nederland kunnen we deze gezondheidsverschillen niet laten bestaan. Samen kunnen we werken aan gelijke gezondheidskansen. Zodat we allemaal nog even lang en gelukkig leven. Precies, dat is uh, onze missie. Ik heb nu een uh, korte indruk gekregen en we gaan nu weer door uh, met de presentatie. Ja, uh, vandaag uh, wil ik het volgende met jullie uh, doornemen. Wat zegt het Ghana precies over het verkleinen van gezondheidsverschillen? Hoe kan je hiermee in jouw plan van aanpak omgaan? Wat zijn sociaal economische gezondheidsverschillen? Wat zijn de oorzaken en de onderliggende mechanismen? Wat zijn succesfactoren voor de aanpak? En wat kan je als gemeente doen? En tot slot, wat betekent dit nu concreet voor jouw plan van aanpak? Volgende dia. Nou, wat zegt het gala over gezondheidsverschillen? Het staat zowel als centrale doelstelling als apart doel uh, benoemd. In dat akkoord staat letterlijk het verminderen van gezondheidsachterstanden is weliswaar als apart doel uh, benoemd, maar snijdt dwars door de overige doelen heen. Uh, gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid zijn niet alleen oneerlijk, ze zijn ook van invloed op de gehele maatschappij. Ze raken de mensen zelf en onze Nederlandse maatschappij, onze welvaart, onze arbeidsmarkt, de economie en de zorgkosten. Dus ongezondheid is niet alleen een uitkomst van ongezond gedrag, maar vooral ook een van de complexe ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen beschikt over de kennis en vaardigheden en mogelijkheden om gezond te leven. Daarom vraagt het om een ongelijk investeren voor meer gelijke kansen op dezelfde gezondheidsuitkomsten. Health equity in all policies. Tevens staat het als apart doel uh, genoemd. Van gemeenten wordt gevraagd om een lokale aanpak te ontwikkelen op het gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen. En bij het tweede bullet om te differentiëren in de interventies. Volgende diagram. Nou, hoe kan je hiermee omgaan in jouw spukplan? Zoals we ook al in de uitnodiging uh, lieten zien, zien wij drie lijnen. Je kan dat als een rode draad dat dwars de alle thema's loopt, uh, aanvliegen. Dus dat je vanuit een overkoepelende visie en het als een centrale opgave opneemt. En dat betekent dat je in alle thema's, of bij voorkeur, uh, als dat niet mogelijk is, in zoveel mogelijk thema's, rekening houdt met de mensen uh, in een kwetsbare sociaal-economische positie. Dat je gaat werken aan inclusieve interventies. En als derde mogelijkheid is dat je het als een losse actielijn benadert dat en je, dat je bijvoorbeeld een wijkaanpad start of dat je je richt op een bepaalde groep inwoners met gezondheidsachterstand. Volgende diafant. Wat zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen? Nou, van jullie veelal al bekend, neem het toch nog even door. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands sociaal-economische status. Die sociaal-economische status wordt bepaald op basis van opleiding, inkomen... en positie op de arbeidsmarkt. Mensen die leven in armoede, die een laag opleidingsniveau hebben... of een migratieachtergrond hebben... leven gemiddeld 15 jaar minder in minder goede gezondheid... en gaan eerder dood dan anderen. Ze worden eerder en langduriger ziek. denk hierbij bij een chronische ziekte als diabetes, hart- en vaatziekte... Uh, COPD of depressie. Uh, en rechts zie je dat een laag inkomen nog meer dan een lage opleiding van invloed is op de levensverwachting. Mensen met een laag inkomen uh, leven gemiddeld zeven jaar korter. Dus het fundamentele zit in de sociaal-economische status. Mensen met een hogere sociaal-economische status die hebben toegang tot meer middelen, meer geld, Kennis, macht en nuttige sociale connecties. Dus via die mechanismen zien we dus verschillen in gezondheid ontstaan. Volgende dia. Uh, wat zijn nou de oorzaken van de gezondheidsverschillen? Die zijn veelzijdig en complex. En om wat structuur te bieden, uh, laat ik nu een plaatje zien uh, van onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die vijf domeinen heeft uh, geïdentificeerd die gezondheidsverschillen kunnen verklaren. En dit gaat over de reden die mensen zelf aangeven waarom ze zich ongezonder voelen. Dus dit model laat goed zien dat bestaanszekerheid met die 35% en leefomstandigheden volgens mensen zelf van grote invloed zijn uh, op hun ervaren gezondheid. En hierbij wil ik ook nog even het essay van de VNG uh, noemen dat onlangs is uitgebracht over bestaanszekerheid, de belofte van bestaanszekerheid. Misschien hebben jullie het al gezien en hierin wordt gepleit voor een brede definitie van bestaanszekerheid. Daaronder verstaat, wordt verstaan inkomenszekerheid, werkzekerheid, het bieden van de menselijke maat en het zorgen dat iedereen een plek heeft om te wonen en toegang heeft tot zorg. Dus hier ligt ook een belangrijke lijn om binnen de gemeente hier uh, met elkaar over in gesprek te gaan. Deelt, wordt dit gedeeld binnen de gemeente? De overige domeinen gaan over het sociale netwerk, de kennis en vaardigheden over goede betaalbare en begrijpelijke zorg en over de werksituatie. Nou, uit dit onderzoek blijkt dus dat als er iets niet goed zit in een van die vijf domeinen, dat dit meer risico geeft op een slechtere gezondheid. Volgende diagram. Nou, iedereen kan te maken krijgen met deze uh, domeinen, ook als je een goede opleiding hebt. Maar als je een slechte start- of uitgangspositie hebt, dan is de kans groter dat je te maken krijgt met de combinatie van omstandigheden die zorgen voor een opeenstapeling van problemen op de WHO-domeinen. En dat kan weer zorgen voor langdurige stress. Volgende dia. Dit uh, plaatje gaat over de oorzaken van stress. Wat geeft mensen stress? Nou, links gaat over de problemen die ik net al liet zien op de verschillende domeinen. Geldzorgen, discriminatie, een slecht geïsoleerd huis of vochtige woning, herrie van de buren. Dat kan allemaal uh, stress geven. Rechts gaat meer over de vaardighedenkant uh, die ook zorgen voor chronische stress. En dan gaat het bijvoorbeeld om om beperkte geletterdheid of gezondheidsvaardigheden die het moeilijk maken om uh, brieven te begrijpen, de weg in de zorg of in gemeenteland te vinden, het advies van de huisarts te kunnen volgen. Dat geeft allemaal bij elkaar een heleboel stress en soms is er dan ook sprake van een wisselwerking. Door de stress word je vergetenachtiger, ongeduldiger en ontstaat er snelle ruzie. Tot slot, rechts onderin uh, geven levensgebeurtenissen, zoals verlies van een dierbare en echtscheiding, verhuizing of migratie, uh, ook stress. En als je nu met meerdere stressoren te maken hebt, dan ontwikkel je chronische stress. En dat is, dat mag duidelijk zijn, slecht voor de gezondheid, zowel voor de lichamelijke als de psychische. Volgende dia. Hoe is nu de situatie voor mensen met een uh, lage sociaal-economische status? Uh, we weten dat uh, uh, veel mensen, dus 29 procent, heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. 18 procent is laaggeletterd. En uh, uh, meestal zijn er mensen die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. En dat houdt in het niet kunnen uh, moeite hebben met begrijpen, vinden en toepassen van uh, informatie over gezondheid. Meestal is deze groep ook beperkt participatievaardig. En dat zorgt ervoor dat uh, voor veel mensen de gezondheidszorg of, uh, uh, te ingewikkeld is. Volgende dia. Even wat. Uh... Ja, dankjewel. Um, nou, wat zijn de gevolgen hiervan? Dat uh, van, uh, als je beperkte gezondheidsvaardigheden hebt, dat je dus uh, medicijnen niet op de juiste manier kan innemen. Dat wat natuurlijk voor hele gevaarlijke situaties uh, kan geven. Dat je uitleg of adviezen niet begrijpt van de arts. Niet weet hoe je precies hulp of zorg uh, kan aanvragen als je dat nodig hebt. En moeite hebt met het lezen van alle informatie uh, die, die je krijgt. Uh, volgende dia. Nou, duidelijk is dus dat veel factoren van invloed zijn op het ontstaan van gezondheidsverschillen. Daarom is het nodig om op al die, factoren, uh, al die factoren te betrekken bij de aanpak van gezondheidsverschillen. Wij noemen dat ook wel een domeinoverstijgende aanpak. Ja, voor jullie ongetwijfeld bekend. En in het gala wordt uh, bij de opgave verkleinen van gezondheidsverschillen van gemeenten gevraagd... om te komen tot een brede domeinoverstijgende aanpak op de domeinen genoemd in het linkerplaatje: participatie, preventie en zorg, gedrag en vaardigheden, fysieke en sociale omgeving. Um, dus het is belangrijk om met collega's van andere domeinen afspraken te maken over uh, beleidsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken van zowel gezondheidsdoelen... ...als ook de doelen van die betreffende domeinen. Zoals bijvoorbeeld een gezond schoolontbijt, uh, wat leidt tot betere schoolprestaties en een betere gezondheid. Of met werk en inkomen over stress-sensitief werken of een beweegtraject om de re-integratie te bevorderen. Of uh, denk aan de aanleg uh, van een uh, moestuin uh, ter vergroening en ter ontmoeting. En de, je ziet uh, de drie personen in het midden staan van de domeinen, nou, op lokaal en buurtniveau, dan komt het allemaal samen. Dan moet je dus uh, de problemen, als je achter de voordeur komt en, men, en er sprake van meerdere problemen, die moet je dan ook in samenhang kunnen aanpakken, kunnen faciliteren. En dat vraagt enerzijds om samenwerking dus tussen de professionals, denk aan bijvoorbeeld tussen de eerste lijnzorg, het werk, wijkteam, met sport- en welzijnsaanbieders, met schuldhulpverlening, maar het vraagt ook uh, natuurlijk om maatregelen op collectief niveau, dus op die beleidsdomeinen, uh, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en de toegang tot de preventie en zorg. En goede voorbeelden van zo'n brede aanpak die laten zien dat het kan leiden tot minder, uh, minder onnodige zorg, minder en betere tevredenheid bij zowel de uh, mensen zelf als bij de zorgverleners en lagere zorgkosten. Volgende dia. Nou, we hebben op basis van uh, wetenschappelijke kennis een aantal leidende principes uh, geformuleerd, waarvan we weten dat deze bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. En in het komende deel van uh, mijn presentatie wil ik jullie meenemen hoe je deze in je plan uh, kan opnemen. Uh, wij zeggen, kies in ieder geval, negen is een beetje veel om nu toe te lichten, kies in ieder geval voor de drie onderstreepte principes. Die ga ik nu verder uh, wat uh, jullie doornemen over de domeinoverstijgende aanpak, daar heb ik het net over gehad. Ik ga nu in op uh, het tweede principe, het principe differentiëren waar nodig. Volgende dia. Differentiëren, dat betekent ongelijk investeren. Dus iedereen heeft verschillende dingen nodig om tot dezelfde gezondheidsuitkomsten te komen. Uh, en dat maakt dus dat je in beleid verschil moet maken. Dat, en dat gaat er dan, het is dan goed om na te denken, voor wie wil ik zo'n verschil maken en hoe ga ik dat dan doen? Nou, wij zeggen, haal de belemmeringen die mensen ervaren zoveel mogelijk weg. Zet in op inclusieve zorg en ondersteuning. Nou, wij hebben daar een tool voor, hoe je dat stapsgewijs kan doen. En eigenlijk zeggen wij, wij vinden dat iedere organisatie die meedoet aan Gala Spuk, gezondheidsvaardige organisaties zouden moeten zijn. En waarom? Omdat je dan de belemmeringen uh, voor toegang wegneemt. Volgende dia. Wat zijn nou die belemmeringen voor toegang? In opdracht van zorgverzekeraar VGZ heeft VAROS uh, onderzocht welke belemmeringen mensen ervaren op het gebied van toegang tot zorg, gezond leven en verzekeren. En uh, we kwamen op basis van de interviews... Tot deze uh, vijf uh, type belemmeringen. De betaalbaarheid van de toegang. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om de eigen bijdrage. Dat dat een drempel wordt, vormt om gebruik te maken van zorg of medicatie. Of minder mogelijkheden om gezond te leven door beperkte financiën. Het gaat om de beschikbaarheid. Dus dat de afstand uh, vormt een drempel. Of de, de digitale drempel is te groot. Of de informatievorm sluit niet goed aan. Het gaat om de begrijpelijkheid. Dus een dus dan is de informatie ook te ingewikkeld of het pad om er te komen is, uh, vindt men lastig of onduidelijk. Het gaat om de passendheid, dus dat er uh, mensen geven aan gemis aan persoonlijk contact. We uh, willen niet alles via een website of via een chatfunctie uh, uh, moeten kunnen communiceren. Het gaat over gebrek aan vertrouwen en als laatste de invloed van de systeemwereld. En hierbij gaat het om de situatie waarbij mensen door procedures, wetten en regelgeving in het systeem in de knel komen. En ze geven hierbij twee soorten belemmeringen aan. Te hoge verwachtingen over de zelfredzaamheid en ook de rechtlijnigheid van de instanties. Volgende dia. Nou, hierin staan nog enkele voorbeelden beschreven... Over hoe je de toegang kan verbeteren. Ik ga deze nu niet doorlopen, maar die kan je achteraf uh, nog eens een keer uh, nalezen. En natuurlijk ook in ons rapport. Volgende dia. Uh, ja, wij zeggen dus: uh, wat, uh, Eigenlijk is het belangrijk dat in gemeenten, of over, uh, dat, er, dat alle organisaties, gezondheidsvaardige organisaties zijn, die ingericht zijn. Uh, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, die daar dus rekening mee houdt. Volgende dia. Nou, wat is een gezondheidsvaardige organisatie? Wij uh, onderscheiden tien kenmerken. En helemaal uh, ja, op, op, op 12, zeg maar 12 uur, zie je het. Uh, Zie je bewustwording staan? Nou, daar begint het natuurlijk mee. Om je te beseffen dat ongeveer een derde tot een kwart van de mensen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. En dus moeite heeft om gebruik te maken van je dienstverlening. En dat je daar dan ook uh, vervolgens afspraken over maakt hoe je dat in je beleid gaat vormgeven. En hoe dat dan tot uitdrukking komt in het uh, bieden van begrijpelijke informatie en uh, digitale toegang. Uh, de weg uh, in een gebouw makkelijk weten te vinden, enzovoort, enzovoort. Hier kunnen we natuurlijk nog veel meer over vertellen, maar dit geeft alvast een beeld waaraan uh, waar je kan denken bij een uh, gezondheidsvaardige organisatie. Volgende dia. Nou, een uh, essentieel uh, principe, ik zag hem ook wel in de chat voorbij komen, om gezondheidsverschillen te verkleinen is natuurlijk het samenwerken met de mensen om wie het gaat. En dan gaat het niet alleen om het vinden en contact leggen van mensen, zoals hier beschreven staat, hoe je dat kan doen via sleutelfiguren, zoals actieve inwoners in de wijk of vrijwilligers. Maar minstens zo belangrijk is om mensen te betrekken, om hun perspectief mee te nemen. Wat vinden zij nou uh, dat er nodig is uh, om, om hun gezondheid te verbeteren, zodat zij gezond kunnen leveren. Wat vinden zij dat nodig is om de stress te verlagen? En, uh, hier uh, gaan wij ook een webinar over geven op uh, 20 april. Hoe je, want een, uh, van gemeente wordt ook gevraagd om in een plan aan te geven... hoe ze inwoners betrekken bij hun plannen. Nou, daar kunnen we nog veel meer over vertellen hoe je dat kan doen. Daar heeft Varels veel ervaring mee. En, uh, daar komen we dus op een later moment nog op terug. Maar hier stippen we hem alvast aan. Volgende dia. Nou, wat betekent dit verhaal nou voor het spukplan? Uh, wij zeggen, uh, we bevelen aan om eigenlijk de, deze vraag centraal te stellen uh, bij het uh, opstellen van je spukplan. Hebben we voldoende aandacht voor de impact van onze plannen en ideeën? Om de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie. Uh, en hoe kunnen we hier voldoende rekening mee houden? En de volgende. Even aanklikken. Uh, gelijk maar alle drie. Oh, ja, dankjewel. Uh, en je kan hierbij de volgende subvragen stellen. Uh, hebben we de mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie in beeld? Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze gemeente? In welke wijken of kernen komen die voor? Of misschien uh, is er wel geen specifieke wijk of kern. Uh, nemen we hun perspectieven en ervaringen voldoende mee? Dus werken we inclusief genoeg? Wie doet mee? Ook bij de ontwikkeling van de plannen. Wie praat mee? Wie niet? En hoe gaan we als gemeente onze partners daarop sturen? Dus hoe zorgen we ervoor dat zij uh, de toegang tot zorg en ondersteuning uh, voor iedereen bieden? Volgende deel. Nou, wat adviezen voor de ontwikkeling van je plan van aanpak. Als je ervan kiest, zoals wij aanbevelen, om het als een rode draad dat dwars door alle thema's loopt, uh, om het op die manier te benaderen, dan is het dus belangrijk om vooraf een aantal leidende principes uh, te formuleren. En denk hierbij aan, uh, we benaderen gezondheid breed, dus dat je alle vijfde domeinen meeneemt. We investeren ongelijk om, om gelijke kansen op gezondheid te bevorderen, dus dat je werkt aan differentiatie in je aanpak in je een specifieke toegespitste aanpak realiseert om de toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen uh, uh, te realiseren en betrek altijd de inwoners om wie het gaat. Ga met hen in gesprek. En dat betekent de volgende mullet dat je dus binnen je spukthema's werkt aan inclusieve interventies. Dus zorg ervoor dat de aanbieders van die interventies gezondheidsvaardige en toegankelijke partners zijn. De volgende dia. En uh, we als derde mogelijkheid gaven wij ook aan om het als losse actielijn binnen je plan op te nemen. En dan kan je denken bijvoorbeeld dat je uh, keuze maakt om je te richten op een specifieke wijk of op een specifieke groep inwoners. En dan rij, raden wij aan om dan te kiezen voor een procesgerichte aanpak. En, uh, waarbij uh, uh, je ja, met elkaar andere collega's, met professionals, inwoners, doelen stelt uh, of prioriteiten stelt, doelen stelt en die vervolgens uitwerkt en maatregelen en interventies. Nou, tot zover mijn verhaal. Dankjewel, Irene. Uh, ik kan me best wel voorstellen dat er uh, uh, wel een aantal vragen zijn. Dus, uh, die mogen ook gedeeld worden in de chat, maar als iemand zijn vraag ook mondeling wil stellen, dan mag hij ook even zijn hand opsteken. Dan kunnen we, dan kunnen we gelijk met elkaar in gesprek. Um, ik zag in de chat, alvast even als, uh, om voor, vooruit te lopen op de vraag, ik zag in de chat dat er uh, heel veel um, uh, zaken waren. Uh, dat ging over een integrale aanpak. Hè? Een domeinopenstijgend plan werd er ge gedaan van hoe doen we dat? Integrale blik. En een integrale aanpak. Ik kan me voorstellen dat er misschien vanuit hen ook wel vragen of opmerkingen zijn van hé, hey, maar een ideeënleven in de gemeente, van uh, hoe zijn wij dat van plan om te doen? Of hoe. Uh, Vinden we dat antwoord erop? Wil daar iemand iets over zeggen? Uh, Tineke? Ja, niet daarover. Ik had toch nog iets anders eigenlijk. Hè? Over die drie verschillende manieren om uh, gezondheidsverschillen mee te nemen in het plan van aanpak. Ik, ik, ik kreeg een beetje de indruk dat het of, of, of was, zoals jullie dat zeiden, maar ik kan me eigenlijk voor meer voorstellen en, en, en. Ja, heel goed dat je dit aanzet, Tineke. Irene, wil jij je antwoord geven? Ja, nou ja, het, uh, het is natuurlijk, als je het als rode draad zeg maar, opneemt, dan is het inderdaad en, en, en. Dan ja. volgen die vervolgstappen daar uh, automatisch uit. Goed. Ja. Ja. ja, en als ik ook een beetje zie hoe nou dat hele proces gaat, het gaat binnen gemeente zo. Ja, het, moet, het is allemaal een beetje een snelkooppan, hè. Dus uh, ja, dan denk ik sowieso die rode draad. En dan als dan zie je dan ziet wat voor kansen er uiteindelijk, uh, of wat er uiteindelijk, welke kans het op gaat, dat je dan op die andere twee nog, uh, ja, dat, je da dat dat er uiteindelijk ook uit gaat rollen, zeg maar. Ja. We zien in gemeenten nu in ieder geval dat ze heel hard aan de slag zijn. En misschien kunnen de gemeenten dat zelf kwamen die hier aanwezig zijn. Om in ieder geval een hoofdlijnenplan te maken. Ja. En dat je in ieder geval de uitgangspunten en de visie, zoals Irene me ook stelt. hebben heb in ieder geval in de visie, neem het als doel mee. Neem een aantal uitgangspunten of principes mee. En ook als je verder gaat in die uitvoering, met, met ook per thema dat je dan die principes en die uitgangspunten daarin ook elke keer toetst. En de vragen die Irene zei over de toegang, die kun je ook bij ieder thema meenemen. Bij ieder aanpak kun je dat meenemen. Van voor welke groep? Eh, moeten we per, per, per groep ook een specificering maken om het passender te maken? Om het begrijpelijker te maken? Om het, om het toegankelijker te maken? Dat kun je op je aanpak doen. Dat kun je ook vanuit je organisatie doen in algemene zin. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar... Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Hè? En de, de, eigenlijk hebben wij dat de afgelopen jaren altijd gezegd, hè, dat er aandacht moet zijn juist voor, de, hè, voor die zwakkere groep. Maar ja, dat is gewoon best moeilijk. Dus ik denk dat dat nu, ja, hoe moet je dat nou zeggen, dat dat toch meer of op een andere manier overal landt. Dus dat misschien de kans om nou echt eens een keer mee aan de slag te gaan, uh, nou ja, dat dat op zijn minst een beetje gaat lukken, zeg maar. Ja, maar dat het wel precies. belangrijk is dat je er iedere keer weer met ook al die nieuwe uh, mensen waar je iedere keer weer mee te maken hebt. Hè, want dat is, waar, ja, dat is gewoon in de praktijk is dat zo. En je hebt het met uh, een ambtenaar of uh, een professional. Ja, heb je het samen uitgedacht en dan ben je een half jaar verder en dan zit er weer een ander iemand. Dus je zult het moeten blijven uitleggen ja. eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja. ja, dat klopt. Dat uh, is elke keer weer maar... Uh... Ja, dat is ook ja. voor proces, en proces een belangrijk punt. Ja. Irene, Tineke, mag ik doorgaan naar de volgende vraag? Jazeker. Er is een vraag vanuit. Jij benoemde ook de systeemwereld, werkt daarbij te belemmerend? Ervaren vanuit dat onderzoek, vanuit verzekerde. tot hoge verwachtingen op zelfredzaamheid en de rechtlijnigheid van de organisaties. Wat betekent dat laatste? Ik heb dan een antwoord gegeven in de chat, maar oké, okay, ik wil ook even aan jou vragen. Ja, dat, ook daarbij, eigenlijk gaat het ook over de menselijke maat. Dus ja, uh, ja dat, uh, het is zo belangrijk om goed uh, te luisteren en soms ook uh, ja, als, als professional. of als, als, uh, Omdat er vaak meer speelt, maar soms is het voor mensen ook lastig om... Uh, uh, aan te geven of goed uit te leggen wat hun probleem is. Dus ja. uh, aan ja. beide kanten speelt het. Hey, en er wordt ook nog een vraag gesteld. Hoe kunnen gemeenten onder, onderling van elkaar leren? Niet overal weer het wiel uitvinden? Uh, is dat een... Ja, dat is een vraag ja. voor ja, ons. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, er zijn natuurlijk tal van, uh, van mogelijkheden, maar Anneke, misschien wil jij wat vertellen over de intervisiebijeenkomsten die wij uh, gaan organiseren? Ja, ja. Nou, er zijn inderdaad tal van mogelijkheden vanuit allerlei verschillende organisaties die ook dat uh, leren stimuleren. Hè. Vanuit uh, de regio's wordt dat georganiseerd. Uh, vanuit verschillende kennisorganisaties uh, kan dat op thema ook worden georganiseerd. Maar wat wij in ieder geval uh, vanuit het perspectief van gezondheidsverschillen ook van plan zijn. Om dat samen leren heel erg uh, op te gaan pakken. We hebben in mei willen we een aantal intervisiesessies organiseren. Voor projectleiders, trekkers van de schala SPUK plannen in ieder geval in eerste instantie. En dan ook om dat met elkaar uit te diepen. Zodat je niet als gemeente elke keer of als regio het wiel opnieuw uithoeft te vinden en daarnaast willen we ook veel goede voorbeelden onderling delen en we willen dat ook meenemen in ons eigenlijk als adviseurs in ons advieswerk richting zoveel mogelijk gemeenten. ja um, ik zag dat Tineke Hand ook nog even opstak misschien heb je nog een waardevolle aanvulling of is dat inmiddels uh... dat was naar aanleiding van die menselijke maat zeg maar uh, ja dat ik ja, dat, dat het ook zo kan zijn dat uh, professionals wel willen bijvoorbeeld, maar niet mogen. Als ja. het dan gaat om uh, he, dat je misschien als professional voel, wel voelt van ja, er zit meer achter, maar ik mag alleen maar ingaan op de vraag. Uh, he, dus uh, hoeveel energie ga je dan uh, steken in het ophalen van die vraag? Ja. En precies ja. dat gesprek? Is, is heel relevant om vanuit. Hè, wel, er werd ook gevraagd: van, ja, we willen inspiratie over een integrale aanpak, een domeinoverstijgend over stijgend, eh, integrale blik. Eh, maar ook de, de, daar hoort ook ruimte hebben en nemen om vanuit een integrale blik te kijken wat is hier nodig. En heb je die ruimte, krijg je die ruimte, neem je die ruimte. En hoe, werk je, hoe stem je daarin met andere specialisten af die op een ander terrein, wellicht of een ander leefgebied? Jou kunnen helpen als professional als je iets signaleert, et cetera. Dus ja, dat, dat is ik, maar ook dan, integraliteit. Ja, ja dan, dan is dat echt een hele visiediscussie, eigenlijk, hè? Binnen, uh, binnen wijkteams, bijvoorbeeld. Ja, ja. en die, die vragen horen wij echt nu wel vaker. Dan dat kom je ook een beetje op de, de ethische kant. Dus als je ja. als gemeente zegt wij, wij, wij willen. Uh, uh, iedereen gelijke kansen bieden. Wij willen ongelijk tegen uh, ongelijkheid tegengaan. Hoe ver ga je daar dan in? En dat is inderdaad, dat kan je niet zo zwart-wit uh, stellen. En, uh, ja, vaak wordt dan aangeraden, zoals Anneke net ook zei, ga er over een gesprek. En uh, zie het als er, ook als een lerend, lerend iets wat je al, al doende moet gaan ontdekken wat werkt en hoe, tot hoe ver kunnen we gaan. Ja. ja. En. Um... Er werd ook nog iets, uh, oh, er komt nog een vraag: hoe zien jullie de, in de synergie in de aanpak tussen GALA, ISA en WOZO? Oeh. Dat is een grote vraag. In het ISA hebben we ons ook wel, Ja, bij het ISA, dat gaat natuurlijk heel erg over uh, de, de preventie, hè, om, de, om de zorg houdbaar te houden. Maar ook daarbij gaat het dan ook weer, ook weer om de principes van toegang. Dus ik denk ook hè, dat, op de, dat het onderzoek, dat hebben we ook een opdracht van een zorgverzekeraar gedaan. Dus ik denk dat je daar ook uh, die belemmeringen, of uh, ook goed daarin weer mee kan nemen. Ja, precies. En uh, ja, in het uh, ISA maken natuurlijk zorgambideaus deze afspraken met elkaar. Ook op een aantal keten aanpad, maar ook op brede zorg. En. Uh, deze principes zijn inderdaad daarin net zo belangrijk. Ja. En. Uh, is er iemand anders die daar nog op aan wil vullen? Uh, dan ga ik even door naar de volgende vraag. Wat zijn de. Tussen haakjes, consequentie van gala voor lokale coalities kansrijke start. Ja, ik ik meen me te herinneren dat hier ook een collega van kansrijke start is. Maar wij kunnen alvast een eerste antwoord formuleren. Irene, kan ik jou het woord geven of zal ik de vraag beantwoorden? Uh, ja, want ik, ik, ik, ik ja, graag. Ja, in principe zijn de coalities kansrijke start natuurlijk nu uh, onderweg. En ze gaan nog een tijd door. En, en dat is ook... Een thema binnen de, binnen de Gala Spuk natuurlijk. En voor zover ik weet gaat dat gewoon één op één door zoals het al opgestart is. Uh, vul me aan als het niet zo is. Uh, financieel gezien heb ik niet de detailinformatie. Maar vooralsnog kunnen coalitie's kanszaken start gewoon door zoals zij uh, nu al bezig zijn in het kader van Gala en Spuk. van Soest, mag ik jou het woord geven om mij uh, aan te vullen? Ja, dankjewel uh, Anneke. Ik ben werk bij het uh, kansrijk startteam. Uh, Neel, ik ben even benieuwd wat jouw uh, achterliggende vraag is of waar deze vraag precies vandaan komt. Dan kan ik misschien wat gerichter antwoorden. Ja, uh, hallo. Ik ben uh, Neel de Bruin van uh, GGD Hollands Midden. Toevallig had ik deze week eh, iemand van een gemeente aan telefoon. En die gemeente die zit nog niet. Die heeft geen kansrijke start. Ze doen daar ook verder nog niks aan. Maar ze, ja, ze hadden zoiets van. Nou, misschien moeten we ons daar eens op gaan richten. En toen dacht ik van ja, wat, wat moet ik ze nu gaan adviseren? Eh, kunnen zij überhaupt nog aansluiten bij. Ik, ik weet niet precies, we hebben natuurlijk een paar tranches gehad, maar loopt dat nog? Of moeten zij dit nu in hun spuk gaan regelen? Ja, ze kunnen sowieso binnen de Spuk de Gelder gaan aanvragen en dan uh, kunnen wij met hun ook, ook uh, kijken oh, hè, wat voor stappen zij eventueel kunnen zetten. Dus dat kan zeker. Uh, en binnen de SPUK zitten voor de, voor de kansrijke startcoalities uh, zijn er eigenlijk drie opgaves uh, ingezet. Hè? Het doorzetten van die lokale coalitie, dus het, het duurzaam maken van de samenwerking die er is of het verder opbouwen van de samenwerking. Het inzetten op, uh, op interventies, daar was net ook nog een vraag over. En regionaal aan de slag met elkaar. Dat zijn eigenlijk de opgaves voor kansrijke start. Dus die coalities zitten daar zeker in. Oké, okay, Mocht u met dankjewel. ons nog willen sparren, dan uh, laat het even weten. Zal ik doen, dank je. Martina Hilbert, dank je wel, uh, Hanneke. Ga ik nu even door naar een volgende opmerking. Martina, kun jij misschien deze zelf even toelichten? Je had een opmerking over dat het Gala sterk uitgaat van het model van positieve gezondheid. Op zich mooi, en het gaat ook over het gesprek vanuit zijn huisarts. Kun jij misschien toelichten wat je hiermee bedoelt? Uh, ja. Um... Ik zag zo net dat introductiefilmpje en daarin werd gezegd: uh, Beide, uh, er waren twee verschillende duidelijke uh, uit verschillende groepen, beide doen even goed hun best. Of beide hebben evenveel ambities, maar de een krijgt meer dan de ander, ook, ook op gezondheidsgebied. Uh, positieve gezondheid. Ik, ik zie de grote waarde van het model, zeker als het gaat om beïnvloeden van gedrag. En uh, het, het gesprek aangaan met mensen, wat kun je daar zelf in doen? Uh, daarbij aangeven dat je meerdere uh, gebieden hebt waarop... Uh, nou ja, jullie gaven wel aan, er zijn gebieden waar, waar de gezondheidsachterstanden uh, veroorzaakt worden. Dus er zijn ook gebieden waarop je het kunt oplossen. Tegelijkertijd zie ik een beweging um, en ik ben bezig in het boek van Macht tot Huber uh, over uh, positieve gezondheid in de huisartspraktijk waarbij ik merk en volgens mij dat uh, mensen uh, dat uh, Uh, Martina, zou jij je geluid weer aan willen zetten? Je bent plotseling gedent. Excuses. <laughs> Sorry. Waar hield het ongeveer op? Uh, je, dat je bezig was in het boek van Mag tot Huber ja, ja. En dat Huber. Ja. Ja, en daarin wordt het andere gesprek uh, beschreven. En in dat andere gesprek gaat de huisarts... Uh, in op al die gebieden die van invloed zijn op de gezondheid. En ook op, het, uh, op het, uh, de vraag wordt gesteld wat, wat, kan de persoon, wat verlangt de persoon en wat kan de persoon zelf doen. Ik vraag me af uh, of het hierdoor, en dat, dat is echt gewoon een vraag, niet ongewild ook de mensen die nu al moeilijker toegang hebben tot de gezondheidszorg, die moeilijker of later, veel later, bij de specialist komen, hiermee ook niet gauw weer naar huis gestuurd worden. Met als het ware een wellicht zelfgeformuleerde opdracht om zelf te gaan werken aan de gezondheid. En of hiermee ook niet onbedoeld het verschil wat er bestaat vergroot wordt. Ja, mooie vraag, Martina. Ik, uh, mijn collega Aldien Pol is ook aanwezig vanuit uh, ons team. Uh, zij uh, houdt zich ook uh, bezig met dit vraagstuk uh, op het gebied van zorg. Aldien, zou jij hier misschien, misschien op kunnen reageren? Hi, Anneke. Goedemorgen allemaal. Um, ik ik, ik typt al eventjes in de, in de chat een antwoord. Ah. Um, oh, maar ik, en ik hoorde eigenlijk niet precies de vraag die net uh, gesteld werd. Want ik was bezig met mijn uh, chat over ja, de verbinding precies. tussen Gala en Isa. Uh, Martina vraagt eigenlijk van hè, positieve gezondheid is een uh, krachtig model. Dat gaat uit van uh, wat mensen zelf nog kunnen. En dat is ook, uh, wordt door de huisarts gebruikt om het gesprek goed te kunnen voeren. Maar Martina vraagt zich af van ja, als de groep waar we het hier over hebben... Uh, al moeite heeft, uh, hey, als toegang al een groot probleem is. En ook uh, vanuit dat gesprek, worden zij niet, dan niet sneller naar huis gestuurd door de huisarts? Van, uh, als, uh, van, kijkend vanuit het model van positieve gezondheid. Ik weet niet of ik het no, goed dat samenvat, Ik, ik denk dat, uh, dat huisartsen echt bezig zijn om uh, mensen naar de juiste plek door te sturen. Um, wat we op dit moment zien is veel focus op um, personen, coördinatoren... Mm -hmm die op basis, als, als, als, als vervolg op het gesprek met de huisarts, iemand aan de hand mee kunnen nemen en naar de juiste plek kunnen begeleiden. Dus je ziet dat op, de huisarts voert het gesprek, constateert problemen op andere terreinen en wil dan doorverwijzen naar een coördinator of hulpverlener op zo'n ander terrein. Dat is eigenlijk wat nu vormgegeven wordt. Dat wordt ook vormgegeven met welzijn op recept. Uh, of met de juiste doorverwijzing naar, naar, een, uh, naar bijvoorbeeld werk en inkomen. En dat inrichten van dat verwijsproces, dat is de komende tijd, uh, heeft heel veel aandacht. Ook in afspraken tussen uh, verzekeraars en gemeenten. En wat wij altijd zeggen: uh, dat is super belangrijk. Maar zorg ervoor, eigenlijk als, als gemeente, uh, dat met alle partijen met wie jij in je gemeente afspraken maakt. Iedereen. Stel altijd aan hen de vraag... hoe toegankelijk ben je? Hoe gezondheidsvaardig ben je? Precies wat Irene heeft aangegeven. Want daar zit hem vaak het dilemma. Als een huisarts het gesprek voert... en hij wil doorverwijzen... maar zijn organisatie is niet gezondheidsvaardig... en onvoldoende toegankelijk... dan lukt het niet. Dus het begint allemaal... Als gemeente in je uitvoeringsplannen de vraag te stellen, hoe gezondheidsvaardig ben je? Heb je de test gedaan? Vraag je niet toch geld? Moet iemand niet toch digitaal inloggen? Is er niet toch nog een ander loket? Nou, die aandacht voor alle partners in de gemeente, als, daar, als dat goed gaat, dan maken we enorme stappen. Ja, en dat geldt ook voor, niet alleen voor de zorg, maar dat geldt ook voor alle organisaties vanuit sport, welzijn... Uh, alle andere domeinen eigenlijk ook die een rol hebben in Gala's ja. En als laatste toevoeging Anneke, daarom is het ook zo leuk om dit thema over gezondheidsvaardigheid en toegankelijkheid... Uh, met al je uh, collega's binnen een gemeente te bespreken. Uh, door een soort team in te richten van, van de fysieke omgeving... Uh, klantwerk uh, en inkomen, sociaal domein, gezondheid... en allemaal met elkaar te bespreken... Hey, hoe houden jullie eigenlijk rekening met de gezondheidsvaardigheid van de partners met wie je contracteert? Zullen we dat eens op eenzelfde manier gaan doen? Ja, precies. En dat, dat zijn eigenlijk thema's die in alle Gala spuk themas hè, dat is één heel belangrijk aspect, die in alle Gala spuk themas eigenlijk ja, centraal zou moeten staan en waar je als gemeente ook, ook op kan sturen. Want He, er werd ook een vraag gesteld van ja, uh, integrale aanpak, domein overstijgend plan, hoe verbinden we inhoudelijk die thema's aan elkaar? Uh, dat is één ding. Uh, dat, maar je kunt het ook zien van als iedere organisatie dit doet, als iedere, bij iedere aanpak die vragen die toegangsvraag centraal staan en die toetsing centraal staat, dan ben je ook al een heel eind. Zo kun je het ook zien, uh, die integraliteit. Ik wil uh, bij deze, uh, ik weet niet of het verder nog relevante vragen zijn, ik heb even niet goed in de chat gekeken, um, maar als het verder geen relevante vragen meer zijn, dan wil ik het woord geven aan mijn collega Hadewieg, die, en, uh, die het vraaggesprek gaat doen oh, met heb, de gemeente. Sorry dat ik je onderbreek, ik had nog een yeah? handje, is er nog ruimte? Voor oh, praat, misschien? ja, nou een laatste vraag, dat is goed Minka. Oké, okay. dankjewel. Um, ja, om, om nog even daar toch op in te gaan. Want um, het gaat veel over wat gemeenten uh, kunnen doen om uh, integraal plannen te stellen. Uh, maar ik zit eigenlijk meer aan de andere kant. Ik werk voor een nou, voor live, de live course, heel kort. Dat is een organisatie die sport inzet voor mensen in een sociaal kwetsbare positie. En in sommige gemeenten worden onze partners en onze programma's heel natuurlijk meegenomen in de, in de nieuwe spukplannen. Maar in andere gemeenten uh, zijn ze zijn, zijn nog veel meer zoekende. Dus eigenlijk is mijn vraag vanuit de andere kant. Wat kan ik nou aan ons netwerk meegeven hoe zij nou de, hun gemeente zo goed mogelijk hè, kunnen, kunnen, kunnen helpen eigenlijk? Waar kunnen zij nou zo goed, wat is nou hun eerste go-to-stap en hoe kunnen ze nou hun gemeente zo goed mogelijk helpen? Ja, ja dat, is, uh, dat kent denk ik meerdere die mensen, omdat jullie hè, de, de sport als middel inzetten om... Um, ik denk dat als eerste, de, ja, je kunt je netwerk misschien meegeven om zichzelf als eerste de vraag te stellen van als je die vier keer toegangvragen stelt hè, aan, aan die organisaties. Heb je het voldoen, uh, heeft dan zo'n organisatie uit jouw netwerk voldoende het, het idee van oh, um, is, is dat zo bij ons? Hè? Zijn we toegankelijk, zijn we betaalbaar uh, en passend, et cetera? En het tweede is, um, kijken we ook breed naar uh, gezondheid? dus je kunt sport en beweging inzetten als middel voor heel veel dingen. Maar soms zijn er ook andere dingen die, eerst aan de, of die ook aan de hand zijn. Misschien in het gezin van een kind of, of uh, bij de persoon zelf. Uh, geldzorgen, geldproblemen. En kunnen we daar ook de samenhang zoeken met andere partners of in het netwerk of in die sociale basis. Uh, waarin we ook ja, iemand mee kunnen nemen en, en aan de hand kunnen nemen. En kunnen wij misschien ook een signaleringsrol spelen op dat gebied bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook uh, hoe je daarnaar kunt kijken. Dus ten eerste ook die toegang. En ten tweede ja, die integrale blik eigenlijk. Of die brede blik, om het zo maar te zeggen. Ja. ja. En dat is ook wat, denk ik, waar de gemeente ook op wil sturen. In, in als je het hebt over de netwerkvormende coalities. Hè, dat dat, dat, dat, dat vangnet in die sociale basis. Sociale basisvoorzieningen, zeg maar. Dat dat een... Um, ja, dat, dat je elkaar snel weet te vinden en dat je vanuit een breed perspectief kijkt naar van wat is er aan de hand bij deze persoon. Wat heeft hij nodig? En dat kan uh, sport zijn, maar dat kan juist ook heel wat anders zijn. Want we weten inderdaad met die achterliggende oorzaken dat er vaak meerdere problemen ja, nog meer van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Ja, ja, ja zeker. ja oké okay. ja. Kun, uh, kun, uh, kun je daar voldoende mee uit de voeten? Ja, zeker. In het benadrukken daarvan in wat wij doen en waar we wel niet kunnen bijdragen. Ja, absoluut. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil nu Hadewig het woord geven. Mijn collega Hadewig Kliteur, die samen met de gemeente Almelo en Amersfoort in, in gesprek gaat over de stappen, de inhoud, proces en procedure van de opgave van de gezondheidsverschillen in hun gala Spukplannen. Ik beweeg weer. Uh, dankjewel uh, Anneke. Ik ben uh, Hardwig Kliteur, ik ben collega van Anneke, Aldien, Irene en alle mensen van Faros die u hier ziet. Dus laat u niet misleiden door de titel die bij mijn plaatje staat. Is gewoon een andere computer die ik even meegenomen heb. Uh, er werd net al een vraag gesteld, hè? hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet elke gemeente het wiel opnieuw uitvindt? En daar hebben wij eigenlijk een soort van in voorzien. Dus we hebben in de gemeente Amersfoort en de gemeente Almelo bereid gevonden om iets over hun proces te vertellen. En uh, ik zou graag Ineke en Martina willen uitnodigen om zichzelf even voor te stellen. Wat is je functie en wat doe je binnen de gemeente? Ik zit even te kijken of ik ze kan zien. Ineke, stel je kort even voor. Je geluid staat nog op mute, Ineke. Volgens mij staat Ineke haar geluid wel aan, alleen doet dit niet. Uh, zou dat oh. kunnen, Ineke? <laughs> okay. Zal ik heel even met Martina beginnen dan? Dan kan jij ja. ondertussen even aan wat knopjes draaien, Ineke. Ja. Okay. Martina heel direct. Sorry. ik ja, zag uh, helaas, of nee, helaas, ik heb een andere functie dan op, uh, dan zo net op de dia stond. Ik ben uh, strategisch adviseur uh, bij de gemeente Almelo en, en en mijn opdracht is. Uh, Positieve gezondheid, of gezondheid, preventie. En uh, komend jaar, de komende half jaar in ieder geval. Uh, de, de coördinator en uh, projectleider, Speuk. Oké, okay, dankjewel. Inke? Hebben jij alweer. Uh, geluisterd nu? Is dat nu. Ja? Uh, yeah? Ik kan jou niet horen. Is het mogelijk misschien om je koptelefoon uit te doen of, of staat jouw situatie dat niet toe? Ik weet niet waar je zit om de praatje eruit te trekken. Nee? <laughs> Zul je altijd zien, hè? dat uh, soort technische... Ja, technisch gedoe. We zien wel dat je wat zegt, maar we kunnen je niet horen, Ineke. Maar misschien kan ik vast heel even beginnen bij Martina. Jullie zijn al een tijdje gidsgemeente. En hoe hebben jullie nou in de afgelopen jaren al ingezet op het verkleinen van gezondheidsverschillen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, um, helaas. Um, we zijn inderdaad gidsgemeente. Um, maar in de afgelopen jaren is, uh, zijn de middelen toegevoegd aan de algemene middelen. Um, en daarmee uh, is ook in Almelo een, uh, ja, is het op enig moment meegenomen in uh, bezuinigingen en een nieuwe begroting. Uh, en komt het niet echt terug in de begroting, maar tegelijkertijd denk ik, ja, we, we zijn wel in de afgelopen jaren bezig geweest met programma gestuurd werken. En dan hebben we wel een programma zorg gehad. En uh, daarin hebben we wel... Uh, volgens mij op onze manier gewerkt aan gezondheidsverschillen, maar niet vanuit een gidsplan. Wat we wel hebben gedaan is werken aan binnenwijken en kijken naar wat de wijken het hardst nodig hebben. Uh, kijken naar uh, de, uh, de situatie in de wijken, de wijkopgave met de wijk, wijkbewoners zelf opstellen. En wat we ook gedaan hebben vanuit het programma zorg en vanuit het preventieakkoord is zoeken naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken en we hebben vooral in de laatste periode gemerkt dat de mensen waarom het het hart gaat ook het moeilijkste te bereiken zijn en daar willen we en zijn we ook bezig met ja, pilotprojecten om dat te keren. Oké, okay, dankjewel. Ineke, heb jij al geluid? Iemand geeft jou de tip van, joh ga er even in en ga eruit, soms werkt dat? Oh, er worden allerlei tips gegeven in de chat. Ja. Ik ga nog heel even, ik blijf even bij jou Martina. Ja. En als je nu kijkt naar de gala en spuk, het gala spukverhaal. Als je, hoe gaan jullie dat als gemeente benutten in het kader van het verkleinen van gezondheidsverschillen? Nou, we hebben Afgelopen jaar is er een nieuw programma gekomen en ook uh, eerst hadden we het programma Zorg. Uh, vanaf vorig jaar hebben we het programma Sociaal en Vitaal en een van de kerndoelen van het programma is, uh, is het uh, een gezonde leefstijl bevorderen bij al onze inwoners en het Gala Spuk komt daar helemaal uh, ja dat komt helemaal overeen, de doelen van Gala Spuk en het programma. Dus wat wij we gaan het vooral gebruiken als een extra katalysator om het programma goed op gang te laten komen. Oké. Okay. Goed. Um, en hebben jullie nog um, bepaalde opgaves waaraan je het gaat koppelen? Op dit moment um, in de gemeente lopen. De, we hebben uh, binnen ons programma de doelgroepen uh, mentaal uh, kwetsbaren uh, en kinderen. Um, nou, daar, daar komt het ook aan tegemoet. Dat zullen we ook terug laten komen. We hebben trouwens, want ik heb het over het programma Sociaal Vitaal. We hebben ook het programma Leefbare Wijken. En daar zullen we met name, de, verwacht ik, uh, de omgevingscomponenten uh, van uh, het galaspuk in, in terug laten komen. En wat ik gewoon als grote opgave zie, het staat niet eens zo in het programma, maar het is wel een opgave om het programma goed uit te kunnen voeren, is om de mensen te bereiken en, en, en te snappen. Ja, te snappen. Um, en hoe, nou, eigenlijk wat jullie vanmorgen ook al zeiden: van ja, het bereiken van de mensen, uh, zorgen of zorgen, de medewerking uh, organiseren en vanuit hun leefwereld uh, op, ja, werken aan hun leefstijl binnen, ja, binnen hun eigen wensen en verlangens. Um, het is niet Misschien de grootste, of de grootste opgave. Wat mij daarbij puzzelt is ook van ja, uiteindelijk kun je dan niet zulke hoge doelen stellen. Want het bereiken van de mensen is al zo mooi en als daarbij een vorm van bewustzijn ontstaat, dan hebben we al heel veel gewonnen. Um, maar dus de pilots en de mensen zelf waar het om gaat bereiken, dat, dat zie ik als grootste opgave voor het komende jaar. Oké, okay, en je hebt het over verschillende opgaves, en, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, is hoe verknoop je die opgaves, of hoe verbind, ik moet ander woord maken, hoe verbind je die opgaves aan elkaar? Hoe ik ze verbind? Ik, ik zie ze... Uh, als je het zegt leefomgeving, als... sociaal domein, hoe, hoe uh, werkt dat met elkaar samen? Volgens mij, dat, dat is ook waar ik de komende periode vooral mee bezig moet zijn. Als ik kijk naar leefomgeving, is dat nu een apart programma waarbij wel heel veel raakvlakken zijn met het sociaal domein okay. en uh, op projectniveau zit die raakvlakken er best wel heel goed in, maar om het op beleidsniveau ook weer te verbinden, dat betekent eigenlijk een nieuwe laag, of een, nieuwe laag een soort dwars, uh, ja, een dwars doorheen beleid, ik weet ook niet hoe je dat moet noemen, onze gemeente werkt met programma's. Nou, de programma's bestaan naast elkaar. Hebben ieder hun eigen opgave. De dwarsverbanden vind je heel makkelijk in de interventies. Want op projectniveau lukt het wel. Maar om, nu zullen we dus ook in het spuk. Een soort beleidsdoelen uh, uh, op, op het dwarsverband moeten beschrijven. En laten vaststellen. Oké, okay, dankjewel. Ineke, ik kijk heel even naar jou. Je bent inmiddels gelukt om uh, het geluid te aan de praten krijgen? Nee. Jammer. Dan blijf ik nog even bij jou, Martina. <laughs> het ging net over die opgave, hè? en, en is, misschien is het een dilemma, of misschien ook wel niet. Hè? Waar begin je nou mee? Met het proces of met de inhoud? Nee, met het proces, denk ik. Zoals ik het nu voor ogen heb, want ik zit natuurlijk ook in een fase waar iedereen in zit, waarin ik vooral ja, opzuig wat er allemaal aan de informatie is. Ja. Uh, dus er is geen enkele wijsheid aan deze kant nog, uh, alleen maar gretigheid. Um, maar ik stel me voor om uh, rondom mij, uh, in mij, als zou ook mooi zijn, een hoofdlijnen notitie bij het college neer te leggen. Waarin de eerste uh, richtingen en daarmee ook een vorm van opdracht uh, meegegeven wordt aan hoe we hier verder mee gaan. Oké, okay, dank u wel. Denk ik dat het moet gaan bij ons op, op, om de, uh, ja, de wijkkeuzes, de gebiedskeuzes en, uh, van, en, uh, en doelgroepen nog een keer bevestigen misschien hierin. En welke aspect van de leefomgeving. Okay. Er komt een vraag voor Martina. Heb jij hem scherp? Um... Hoe de zorg verbonden is, wordt ja? gevraagd. De zorg is op dit moment ook verbonden via het programma Sociaal en Vitaal um, en via ons uh, preventieakkoord. Dus ik zie het ook niet als een nieuwe verbinding. Ik zie wel nieuwe opdrachten in het spuk. Als het bijvoorbeeld gaat over uh, valpreventie, dan moeten we wel heel goed kijken. Daar zal, er moet best wel dingen aan toegevoegd worden. Het moet misschien opnieuw afgericht worden. Maar ik ga ervan uit dat we wel een redelijke basis hebben vanuit waar we voort kunnen werken. Oké, okay, dankjewel. Um, ik, als je nou kijkt naar die gezondheidsverschillen, daar hadden we het net even over. Ze zei helaas, uh, nou, daar, daar vertelde je wat over. Uh, wat zijn jullie ideeën om die, om die opgave op die gezondheidsverschillen nu nog beter te borgen? Nu het hebben we over die spukgala plannen. Als rode draad op een andere manier, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat dat ook vooral ook via het netwerk moet. Uh, het moet niet onze, alleen maar onze... Onze doelen worden en, en ons, onze resultaten, maar het moeten juist netwerkdoelen en netwerkresultaten worden. Wat ik zo net trouwens vergat te vermelden is van ja, hoe werken wij? Wij werken ook in de regio heel goed samen en dat is ook in zekere zin een grote geruststelling. Want als je het hebt over het, uh, de binding en de verbinding met de zorg, dan werken wij juist met de grote zorgpartners op regionaal niveau heel goed samen. En uh, dat heeft ook zijn weerslag in Almelo, dus eigenlijk is het een soort raster over de hele regio heen waarbij er ook een soort ja. kleine raster op Almelo straks van toepassing is en ook nu al van toepassing is. Mooi dat je dat zegt, want die samenwerking in de, in de gemeente zelf is natuurlijk ook uitermate belangrijk. Ja. Ik zie een vraag voor jou voorbij komen van Bas van der Linden. Hoe ziet die pilot eruit om mensen in een kwetsbare positie te bereiken? Dat had je net even over. Ja, ik heb er twee op dit moment. Ze zijn heel klein. We werken samen met een apotheker die constateren dat zij achter de voordeur komen bij die klanten die de deur zelf niet uit kunnen om medicijnen te halen. We gaan met haar samenwerken dat de bezorger een meer tijd krijgt en daarmee ook een signaleringsfunctie krijgt of er andere problemen spelen of er überhaupt iets gedaan kan worden aan verbetering van de situatie van deze inwoners en die gaat samenwerken met het sociale wijkteam. Een andere pilot waar we mee bezig zijn is dat een gezinscoach uh, van ons, die vanuit de jeugdzorg bij gezinnen komt... Uh, ook met meer tijd en meer aandacht en een achterliggende opleiding als leefstijlcoach... ook leefstijl mee gaat nemen als uh, ja, interventie, als aandachtsgebied in, in haar uh, helpen van die gezinnen. Dat, dat zijn op dit moment twee pilots. Oké, okay. ik zie ook nog een handje van Neel. Neel, jij wilde uh, iets vragen aan uh, Martina? Ja, dat vind ik wel heel interessant uh, wat je vertelt over zo'n pilot met zo'n apotheker erbij. Want um, gaat de gemeente dan ook die apotheker die, die uren vergoeden? Ja. ja, de extra uren gaan we vergoeden, ja. Het is altijd wel even een discussie, hoe doen we dat? Want eigenlijk het meest simpele zou zijn een rekening betalen, maar dat mag niet zomaar. Dus dan moeten we de apotheker weer vragen om een subsidie aan te vragen. Terwijl ik denk, ach, ze doet al zoveel goeds. Maar goed, uh, via een subsidie. Oké, okay, dat vind ik wel interessant. Ik ben bij een aantal gemeenten met kansrijke start ook bezig, waarbij de verloskundigen ook zeggen van, nou, wij willen extra gaan investeren of we gaan... Uh, centering pregnancy doen of ze gaan in ieder geval extra doen en dan zeggen zij ook van nou kunnen wij dan ook niet uh, gebruik maken van gelden die er zijn bij de gemeente voor kansrijke start en ik vind dat zelf best wel interessant hoe je dan dat zijn toch ondernemers hoe je dat dan regelt met met dat publieke publieke geld ja op zich uh... Ja, ik, ik heb hier, bij ons gaat het om heel weinig geld uiteindelijk. Hè? Uh, ik denk dat de totale subsidie misschien 10.000, 15 15.000 euro zal zijn. Um, maar niet min, ja, het zijn gewoon partners ook vanuit het zorgnetwerk. En nu is een apotheker denk ik ook nog, ja nee, het zijn allemaal mensen uit de gezondheidszorg. Ik ben geen deskundige op wanneer wel of niet, maar... De discussie met mijn collega's leidde ertoe dat we in ieder geval daarom, omdat het een vorm van een bedrijf is, beter niet gewoon een rekening kunnen betalen. Want dan zouden we eerst een inkoopopdracht en een vergelijking van allerlei mogelijke hulpdienstverleners uh, moeten doen. Maar een subsidie schijnt wel de mogelijkheid te bieden. Ja. ja, ik vind dat een interessante ontwikkeling hoe we dat goed aan gaan pakken met elkaar. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, Neil, voor jouw vraag. Ineke, heb, ik ga nog één keer terug naar jou. Heb je inmiddels al contact met moeder Aarne? Kunnen mij nog steeds nee. niet horen? Ja, we ja, ja, kunnen jou wel horen nou. Van, oh, nu wel. Ja, via, ja. Via de telefoon hebben we nu contact. Lang leven zoveel apparaten. Aha. <laughs> Zou oh, jij nog heel oh, even iets oh, oh, kunnen oh, vertellen okay. over jezelf en de aanpak in, uh, in, Alm, van, uh, in Amersfoort, Ineke? Ja, ik het op een andere kant de Jullie daar geen last van hebben, dan zit ik het zien. Ja, ik ben, ben ook zo'n beetje actueel bij de gemeente Amerspoort. En uh, heb vanuit uh, het nieuwe coalitieakkoord van vorig jaar, is meneer vorig jaar uh, de opdracht gekregen om een programma preventie te starten. Dat was eigenlijk voordat uh, Isa en Gala... Uh, nou, misschien wel in de maak waren, maar in ieder geval nog niet gemaakt waren. En uh, met het VARA zeg maar, is dat programma alleen maar belangrijker geworden. En in dat programma willen we juist die samenhang uh, proberen te checken. Want in Amsterdam doen we al veel, we zijn al lang betrokken bij uh, Gezond in de Stad. Um, we hebben allerlei projecten op wijkniveau. We hebben een jaar lang al een traject in een van onze wijken waarbij. Samen met de wijk, we noemen dat kansrijk minder, zo weten wij. Um, om aanpak van onderhoofd uh, realiseren, om te kijken welke factoren zijn in deze wijk belangrijk waar we in moeten begrijpen, zeg maar, wijk, uh, op, je gezien, maar om zo'n best te te werken. We zijn nog vooral veel gebeurd in gezin, maar dat is wel om dat ook te En wat ik wil zeggen, um, ik vind er veel aandacht uit zijn land. Het plan van aanpak in kader van het stuk, want wij willen hem eigenlijk veel breder aanvoegen. Want wij, um, ten eerste doen we al heel veel vanuit de eerdere uitdagingen in het stuk zijn opgenomen. Dus um, het is voor ons niet heel veel nieuw geld. Bovendien daarna doen we ook veel meer vanuit um, andere programma's die we al deden. Dus ik wil, niet, ik wil mij niet beperken tot het uh, onzet van de kust, maar ik stel in kijken naar het tweede totaal. En ik heb vandaag wel een aantal dingen gehoord waarvan ik denk, en die zijn nu met name belangrijk. Want zijn al die dingen die we al doen, wel voldoende in samenhang? Uh, betrekken we daarbij voldoende de inwoners zelf? Behalve in Lienden, hè, waar dat echt een proces is nu, maar doen we het in de stomme Doen we wel dingen die daadwerkelijk impact hebben? investeren we wel daadwerkelijk uh, ongelijk. En dat is waar ik veel meer het proces mee in zou willen gaan... met alle partners die hierbij betrokken zijn. En dat zijn er veel, hè. Er zijn veel partners zijn, dus ook niet veel breed. Dus vanuit de bestaandigheid, hoe kunnen we dus die elementen versterken... en een veel beter uh, samenhang, stelsel, pensie... of aan dingen die je moet doen om de grondheidsverschillen weg te werken... en daaraan te werken. Dat is mooi dat je dat zegt Ineke, want uh, ik hoor ook bij veel gemeenten van, joh, we hebben al beleid en hoe kunnen we dat inderdaad, dat is vaak breder dan, hele, dan het hele spukverhaal, hoe kunnen we dat op een goede manier aan elkaar verbinden en daaronder brengen. Uh, het is mooi. die verbinding, hè? met name ook die dingen die ik hoorde, uh, van, uh, wat doet er echt toe en hoe investeren we wel echt in gelijk en uh, doen we dat samen met die inwoners, hoe, hoe trekken we ervaringskennis daarbij, ik was heel blij met de ...strategische tips uh, of hoe we moeten blijven met de principes die zijn, denk ik, heel belangrijk. Ook met samen met partners. En wij kunnen dat als gemeente niet alleen, hè. Dan moeten we dat samen doen met de partners, en ja. ook luchtje we aan die principes. Zijn jullie wel voldoende, uh, ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar uh, gericht op gezondheidsvaardigheden van mensen? Dat is volgens mij bij ons een hele grote uitdaging. Ja. Mooi. Dankjewel. En, en als, als afrondende vraag, want ik kijk ook even naar de, naar de tijd en dan krijg ik een signetje van de voorzitter. Als je nou uh, nog even wrap-up, wat is nou het meest essentieel in je aanpak van gezondheidsverschillen in dat Galaas pubverhaal? Je noemde al een aantal dingen. Martina, kan jij daar nog iets over zeggen? Wat wil je de, de mensen in de zaal nog meegeven? vanuit jullie perspectief. En ik, ik benadruk nog even, er is geen goed of fout. Iedereen zit hier inderdaad met de egenis van hoe kunnen we van elkaar leren en niet opnieuw het wiel uitvinden, want waar het al goed gaat, gaat het al goed. Uh. Martina, wil jij er iets over zeggen? Um, ja, het meest essentieel, het is een beetje herhaling denk ik, is voor mij toch uh, de juiste mensen bereiken. Uh, en daar dan uh, inderdaad door al die domeinen heen uh, het goede doen. Uh, zodat, ze, zodat we hun het ha hardst of het best kunnen bereiken. Oké, okay, dankjewel. Jij heb, heb jij nog een nabrander uh, Ineke? Of een cri de keur die jou van het hart moet die ja, mensen meedoen? Volgens wat ik al gezegd, wat, wat, wat... Waar waren namelijk de veelheid van dingen die we uh, al doen. Uh, wat me nog wel te binnenkomt. Uh, ik vond de voorbeelden van Martina heel mooi, hè, dat je bij mensen achtervoorde ook echt kijkt en wat kunnen we nu voor jou betekenen, ja. Terwijl ik het wel ook de uitdaging vind om niet alle vragen, uh, het begint al bij de vraag. En je wilt vragen en moet het niet het systeem centraal stellen. Maar hoe kunnen we mensen helpen met collectieve oplossingen? Want als we alles individueel gaan oppakken, dan gaan we nu in ieder geval niet het doel bereiken om het stelte ook duurzaam betaalbaar te houden. Hoe kun je nu, en dus voor ons is die, die, die wijk of die buurt, de vragen die daar spelen, hoe kun je die samen, en hoe kun je inderdaad de toegang daartoe, want dat vind ik wel, dat vond dat echt wel een eye-opening, hoe kun je de toegang daartoe verbeteren? Uh, daar heb je elkaar wel heel hard voor nodig, vanuit zowel sociale als medisch. Okay. Dank jullie wel uh, voor jullie uh, bijdrage. Harder, harder. Yeah. Yeah. Zou ik daar misschien nog een laatste? Aan? aanvulling op mogen doen. Want ik denk, hè, er stond als vijfde element, uh, die invloed van de systeemwereld. En dat is ook wat Ineke adresseert, uh, uh, deels ook. Hè. Hoe kunnen we collectieve oplossingen eigenlijk passender maken? Misschien zegt ze dat ook wel. Omdat het echt... Uh, je hebt ook iets te doen op systeemniveau. En daar waar het fout gaat, daar waar mensen vastlopen in het systeem, omdat echt goed te adresseren, zowel vanuit werk en inkomen, vanuit schuldhulpverleningsbeleid, vanuit ondersteuning, vanuit de sociale basis, vanuit de zorg, dat dat bespreekbaar wordt en dat daarna gekeken wordt van oké, okay, dan nou moeten wij onze systemen en onze systeemwereld ook, ook daarin anders inrichten. En, en, en collectieve ja, dat klinkt misschien raar, maar collectieve maatwerken, oplossingen doen. Uh, maar in ieder geval ons systeem daarop aanpassen. En ik denk ook dat dat een, een opgave is en blijft de komende tijd. Naast dat je zelf aan die vier keer toegang werkt. Ja. Ik heb, ik heb nog wel even een, een, iets onthouden, wat ik ook in de chat zag. Uh, en misschien kunnen de dames daar ook nog op reflecteren, omdat jullie alle twee ook wijkgericht aan de slag zijn. Er zijn natuurlijk ook veel gemeenten die niet echt, uh, de, waar de gezondheidsverschillen zich niet echt concentreren in gebieden, waar het versnipperd zit. En als ik dan, uh, hoe, hoe daarmee om te gaan, want uh, in Spuk wordt ook gezegd van, nou, formuleer een wijkaanpak. Ik denk dat dat volgens mij voor een aantal gemeenten die heel, waar de problemen anders gecentreerd zitten, heel belangrijk is om ook juist vanuit die vierke toegang... Uh, in de manier van werken vanuit die systeemwereld, maar ook vanuit de leefwereld. Te kijken van hoe kun je zo toegankelijk mogelijk zijn. En dat, dat dan de problemen versnipperd zitten, dat is dan iets wat je voor lief neemt. Maar door die basis beter toegankelijker te maken, los je daarmee een deel denk ik wel op. Of draag je daar voor een deel aan bij. He, het gaat over gebiedsgericht werken, maar het gaat ook over het toegankelijk zijn. Dus uh, willen jullie misschien daar nog wat aan toevoegen? Ja. ja. Uh, ik ken dat wel en, en ik heb heel specifieke voorbeeld van het jongeren. Uh, wij hebben ook al een aantal jaren in uh, aanbevolen dit uh, de aanpak. Dat is van hoe kun je uh, nou ja, bij jongeren zeg maar, aandacht voor gezondheid, gezond leven, uh, goed onder de aandacht brengen. En dat gaat heel erg veel via scholen. Want bij jongeren werkt een wijkgerichte aanpak minder. Dus, dus is het per um, probleem of groep die je zou willen uh, benaderen, is ook maar net de vraag: wat is het, um, ja, de inplaats zeg maar, of wat is de plaats waarvan, van waaruit je zou willen werken? En uh, bij jongeren specifiek is die heel erg naar samen samenwerking met scholen. Voor het onderwijs in dit geval met name. Um, en niet alle kan denk ik bijschrijven oppakken. En eigenlijk wel, ik, ik ben daar echt een, echt een groot voorstander van. Naar sommige dingen wil je van wat, ja, niveau moeten aanpakken. En dan is het de vraag waar dan en hoe dan in dit stel. Dankjewel Ineke. Anneke, als ik heel even, ik zie een, een opmerking van Aldien. Uh, wat betreft betaalbare toegang is er nog een addertje onder het gras. Aldien, zou je, daar heel, zou je dat er nog even kort kunnen toelichten? Ik ben hem net aan het uh, typen. Oh. Uh, ik, zal, ik zal hem zo ook verzenden hoor, dan staat hij in de chat. Ja, ja, uh, wat wij zien, is wat er vaak gebeurt, is dat als iemand verwezen wordt, dat er uh, een probleem, geen probleem is met financiële toegang. Hè? Dus iemand kan gewoon ergens naartoe. Maar dan wordt gedurende het proces nog alleen ergens een eigen bijdrage, een extra, wat extra geld gevraagd. Bijvoorbeeld voor een boekje of om ergens uh, een avond naartoe te gaan. Uh, en dan worden er vaak kleine bijdragen gevraagd... die uh, in de ogen van de aanbieder echt heel laag zijn... maar die in de ogen van de deelnemer toch weer een uh, drempel opwerpen. En die onzekerheid van is het wel echt gratis, hè, zoals dat dan heet... het hele traject, dat, uh, dat gevoel belemmert mensen om deel te nemen aan uh, preventieactiviteiten. Dus zeker te weten, nergens in dit traject wordt er van mij geld gevraagd. En het tweede is, dat als professionals bijvoorbeeld bij een leefstijlinterventie... gaan verwijzen naar anderen, naar een diëtist bijvoorbeeld... Uh, dan komt er ook ineens weer een, uh, een eigen bijdrage of een eigen risico. Dus het gaat niet alleen om de financiële toegang aan de poort... maar ook om de financiële toegankelijkheid in het hele proces... Waar je eigenlijk op moet letten in je uitvoeringsplannen en in je afspraken met partners. Ja, goede toevoeging Aldien. Dankjewel. Ik denk dat wij toe kunnen weer, naar de afronding van het gesprek. Ja, dat denk ik ook. In ieder geval wil ik Ineke en Martina even hartelijk bedanken voor hun inbreng. En het delen van hun ervaringen en hoe ze bezig zijn. Dankjewel. Dan uh, zijn wij ook uh, bijna toe aan het einde van deze webinar. En uh, we hebben ontzettend veel gedeeld met elkaar. Er is veel in de chat naar voren gekomen. Um, wij gaan in ieder geval alle presentatie, de presentatie delen. Uh, zoveel mogelijk ook uh, de, de opname die zijn terug te kijken. En ook uh, de highlights uit de chat halen en aan jullie terugkoppelen. Um, ik wilde jullie eerst in ieder geval. Vragen. Ik weet niet of de QR-code eerst kan. Maar goed, ik ga dan even deze, deze sheet eerst doen. Wat wij in ieder geval. Oh, nou, oké. Okay. We hebben toch een QR-code. Wat ik aan jullie wil vragen in, uh, in de komende twee minuten. Is uh, als het lukt om deze QR-code met je mobiele telefoon te scannen. En even heel kort aan te geven: antwoord te geven op de vragen die er zijn. Je mag het ook na afloop van het webinar doen. Maar um, wat valt je op? Wat neem je mee? Dat, is de essentie van, dat zijn de essentie van die vragen. En dat helpt ook ons weer om het vervolgaanbod, uh, de vervolgvragen beter te kunnen adresseren. Want um, uh, deze dier kunnen we even laten staan. Ik vertel alvast, uh, we hebben in ieder geval als VAROS een spukpagina ingericht met hoe je nou die gezondheidsverschillen op kunt nemen in je spukplannen op die spukpagina. dat. dat dat bevat de eerste basisinformatie, die vullen we na verloop van tijd verder aan. Er staat een aantal voorbeelden op die we ook verder aan willen vullen. Uh, dus dat is in ieder geval de basis van waaruit we vertrekken. En daarnaast organiseren we ook nog webinar uh, op thema. Zoals Irene net ook al zei, op 20 april is er webinar over het bereiken en betrekken van de mensen waar het om gaat. Ook uh, in het kader van Gala Spuk. En we hebben op 11 mei ook twee intervisiesessies, specifiek voor projectleiders en trekkers van Spuk, om met elkaar uit te wisselen, zowel op proces als op inhoud. En wat we dus ook nog willen doen, is mogelijk op andere thematiek uh, vervolg aanbod organiseren. Dus vandaar dat we heel belangrijk vinden dat we input van jullie krijgen, om dat goed op maat te kunnen doen. Ik weet niet of iedereen um, de QR-code inmiddels heeft kunnen scannen. Uh, mocht je dat nu niet kunnen doen, besturen dit ook na. En de link naar, de, naar deze paar vragen sturen we je ook na. Dus dan kun je dat ook nog altijd doen. En inmiddels wordt in de chat ook gedeeld um, de webinars waar ik het over heb. De links naar de webinar van 20 april wordt nu gedeeld. Dus die kunnen jullie ook uh, openen en kijken of je daaraan deel wilt nemen. Wat ik in ieder geval als laatste ook nog wilde zeggen is dat we ook, uh, we hebben het gehad hè, over de leidende principes, de visie, uh, uh, de, ook de achterliggende oorzaken. Wij um, hebben tekstsuggesties gedaan, uh, een document gemaakt met verschillende tekstsuggesties die je ook als gemeente op kunt nemen in je spukplannen, dus in je algemene visie, in uh, het het formuleren van die leidende principes, et cetera. Die tekstsuggesties zullen we na afloop met jullie delen. Het is een groot document, maar je hoeft natuurlijk niet alles op te nemen. Het, is, het zijn suggesties die je mee kunt nemen. Uh, je kunt uitpikken wat voor jou relevant is en wat passend is voor het schaal- spukplan die, die jullie aan het maken zijn. Dus die tekstsuggesties sturen we nog na, specifiek. Wanneer delen jullie de stukken? Uh, Bas, ik, ik denk dat er enige urgentie in jouw vraag zit. Um, omdat uh, um, we willen het in ieder geval uiterlijk binnen een week doen. Ik weet niet of dat voor jou nog voldoende is, uh, tijd is dan om die stukken dan op te nemen. En anders neem even contact met ons op als je iets eerder nodig hebt. Dan uh, kunnen we kijken of uh, die stukken eerder naar jou toe kunnen komen als je ze nodig hebt. Zou jij. Um... Er wordt ook nog een vraag gesteld trouwens over de tekstsuggesties, die ook naar gemeenten zijn die hier nu niet bij zijn. Wij nemen ze absoluut mee naar onze gemeente die wij spreken. Uh, en we hebben het nog niet afgesproken binnen het team, maar ik kan me zo voorstellen dat die tekstsuggesties ook op een of andere manier breder gedeeld worden met de andere gemeente. Uh, via onze nieuwsflits of op een andere manier naar de gemeente toe komen. Ja, zeker weten. Zouden anderen die er nog even voor kunnen, want dat vat nog even samen wat wij de komende tijd van plan zijn. En daarbij wilde ik ook noemen, de VNG is natuurlijk ook bij uh, vandaag. Zij hebben ook heel veel informatie op hun pagina staan. Op de onze SPUC-pagina doen we ook zoveel mogelijk doorverwijzingen naar algemene informatie uh, uh, die de VNG deelt. Die ook andere organisaties delen rondom gala Spuk. Zo proberen we dat allemaal uh, op elkaar aan te laten sluiten. Als laatste wilde ik nog toelichten dat wij werken al sinds de loop van dit programma afgelopen negen jaar met, het, met een procesgerichte aanpak. Dat wil zeggen hoe kun je in een wijk, in een gebied, met mensen waar het om gaat, met professionals waar het om gaat, stappen nemen en het proces inrichten, zodat je een aanpak van onderop, is die ook integraal is. En daarvoor hebben wij ook een kennisdossier gemaakt. We hebben hem laatst weer geüpdate. En dat heet Kennisdossier Procesgerichte aanpak. En die, uh, dat is als laatste wat ik nog wilde toelichten. Dat gaan we ook met jullie delen. Ik zie dat er inmiddels uh, verschillende mensen uit moeten. Ik uh, wilde dit webinar afronden. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, voor jullie um, inbreng in dit webinar. En um, in ieder geval een hele fijne werkdag en heel veel succes met de komende tijd om het proces en de inhoud van Gala Spuk verder vorm te geven als gemeente of als partner, betrokken partner in de wijk. En hopelijk tot ziens!